Nee nee nee nee nee, echt niet Hamilton. Ga niet janken. Wij Dit is dat niet dat deze beschrijving. Dit is gewoon echt puur teamwork, jongen. Dat jij nou gewoon bent, dan je moet schrijft. Eh, ik heb op, een abonnement. Even een bedtje. Papa. Mama.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 Het vlog openen. Nou, ik kan nu nog woorden. Nou, zeg het dan maar. het zei ik toch net, goeiemorgen. Want ja, over maar vier minuutjes is het middag. Uh, ja, dat maar doen. Wat zit je te kijken? De, de samenvatting van de kwalificatie van de race deze race der race der race. Deze in. Formule 1. In mijn ogen is dat Formule 1. Ik heb er helemaal niks mee namelijk, maar... Nee klopt, jij hebt Het was mijn Ik ben eigenlijk nog een beetje in shock van dat er heel veel... In de tijd dat ik het wel elke week volgde, al twee weken... Dat die ook nog allemaal mee rijdt, dus ik voel me eigenlijk een beetje... ...oud. Oké. Okay. En hoe laat is dat? De race zelf? Ja? Die begint twee tweeën? Of ja, vijf over twee. Oeh. Nou. Moet ik vluchten dus? Nee. Wat nee. ligt eraan? Ja? Dat Wat ligt eraan hoe de race gaat natuurlijk, ja. hè? Hey, ouwe. Wat ben jij aan het doen? En jij? Niks. En jij? Berber. Met de tablet. Met Berber tablet aan het kijken? Ei, niet slaan tegen de camera. Het is oh, no. oh, no. dus trending hè? Wat? Formule 1. Overal trending. Nee. Yo, yo, yo. Ik heb er niks mee. En de kerstbaan is er nog. En het kerstdorp bij Dag. <laughs> Ik ben, zeg, nee, nee, nee, Ja, ja, nee, nee, nee, nee, nee, echt niet, Want, je gaat niet is niet zo nee, nee, nee, nee, nee, nee, Goed. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ja, nou oh! Ik met ja, ja. oh! ja, die ja, goed. goed zo! Je, dat goed. Ja! En oh, je niet? Kom! Kom! Kom! Ik Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! Kom! Niet die een de schat sorry. Dan mag dat niet. Nee, hey, dat ziet er uh, nog helemaal in handen van ik ja. Kindjes lekker boven. Ja. Kindjes. Zit op de stoel. Die in auto nummer 33 rijprij, dat is op de tweede plek goed. Dat is Nederland. Alleen als jongen, die heeft Max. En die kan. Als je heel goed zijn best doet, nou, wereldkampioen proberen auto de te doet Ja, leek de Ja, leek en. Ja, leek ja ja, ja, ja, ja. Sorry. Ja. Leek de Ik ben een creeper. Ah, ik ga laten ontflossen. <lacht> Ja, dat klopt. Ja, dat Ja, Ja, Hoe verstaat het? Dit is een heel tactisch spulletje. Oké. Okay. Echt een. Oké, ik ben heel sterk. Influencervinger. Ah, ja. <laughs> Influencervinger. Ah, ja. <laughs> Then I'll just plug. Mama's <laughs> Zijn we zijn ja eh maak huis ja ja baby boy baby boy ik ga het door gaan maken Boom, boem boem boem boem boem boem boem boem ja pak mijn naakje. Nee, dat is de voorpost. Het is een roos bij mij. Een roos? Ja, kom, kom, kom, kom, kom. Ja, we zijn... Uh, we zijn de WC. We zijn de WC. Dag. Heeeeuw. Kunnen jullie mijn krab nog de vlog afsluiten? Nee. Want dit is een spelletje. O, bedankt voor het kijken. Dank voor het kijken. Even geef het Even op het belletje. En we o, zien jullie de volgende keer weer. Op heeft Tot de volgende keer. Weer, even, ofzo. We zijn